Zetten toen die die speren. Allemaal uncta is ook onzijdig meervoud. Haisicent waren blijven steken, is blijven steken, Haisicent, ploefkamp perfectum met ise, uh, in het schild in scuto objecto dat hij ervoor hield het ervoor gehouden schild voor zichzelf natuurlijk. enorme stap, met een stevige stap in genti is ablatibus. Uh, toen of nu probeerden deponens uh, zij de man uh, weg te duwen met een aanval. En ze probeerden hem gewoon in het water te gooien. Wanneer tegelijkertijd het gekraak. het geschreeuw van de Romeinen sublatus weer van suferro betekent aanheffen dus het geschreeuw dat is aangeheven uit vrolijkheid van het werk dat klaar is van het voltooide werk werk. waarschijnlijk is dat het afbreken van de brug de Romeinen zijn blij ze schreeuwen nou blij omdat ze klaar zijn met het afbreken van de brug Gehouden, plotseling de aanval. En dus plotseling hebben we dat gekraken, geschreeuw, de aanval tegengehouden. Uh, Pavor, wegens de angst. En de Etruskjes, die waren bang vanwege het geschreeuw, vanwege het gekraken, en ze bleven staan. En dus hij werd niet van de brug geduwd. En toen zei Kokles: Vader Tiberinus, vader Tiber, ik smeek jou, o heilige. En dan krijg je Archipiaans met van de conjectivus. Uh, je kunt vertalen het als wens. Mogen jij ontvangen of als aansporing. Uh, ontvang alsjeblieft. Uh, maakt niet zo heel veel uit. Hè. Dus ontvang alsjeblieft deze wapens en deze soldaat. Hij wijst natuurlijk naar zichzelf. Uh, dus ontvang mij Propitio fluginee is het ablativus uh, met een uh, welgezinde stroom welgezind water. Dus wat hij eigenlijk vraagt is uh, ik spring in de dieber dieber en uh, wil je me alsjeblieft niet laten verdrinken. Uh, het is natuurlijk super gevaarlijk om met veel metaal aan